Wij nee. nee. ja. zijn instrumentaal, ensemble, Compassion. Graag zouden we u bij een concert ontmoeten. Maar dat kan helaas niet. Daarom op deze manier. We wensen al onze vrienden, sponsors, sponsors bekenden en onbekenden, een gezegend en muzikaal jaar. We hopen en bidden dat we gauw weer live bij elkaar kunnen komen. Samen vanuit het woord dat in deze wereld gekomen is. Dus wat ons betreft, tot binnenkort! En een hartelijke groet van